Harte gefeliciteerd, je bent halverwege. Hoofdstuk 4 heb je gehad, je gaat naar hoofdstuk 5. Nu je weet hoe hersens van mensen werken, en dat we dus drie verschillende breinen hebben, gaan we echt naar de praktijk toe brengen En dat doen we aan de hand van de logische niveaus van meneer Deels. Die heeft bedacht hoe dat nou eigenlijk uitwerkt in de dagelijkse praktijk. Het is een heel mooi model, het heet niet voor niks de logische niveaus. En um, ja, ze zijn dus echt gewoon hartstikke logisch. En toch weet ik zeker dat je er nog niet zo heel erg veel van gehoord hebt en dat je er wat van kan leren. En als je er van jezelf eens over goed over nadenkt, achteraf of bij iedere stap eigenlijk, van wat betekent dat nou eigenlijk voor mij, dan weet ik zeker dat je het meeste leert van dit hoofdstuk. Het is wel een belangrijk hoofdstuk omdat we daarna uh, dit echt ook gaan vertalen naar bedrijven en organisaties. En dan wordt het uh, misschien wat ingewikkelder. Aan de andere kant, hé... Hey, Jij wil een CEO brengen, dus ik wens je daar heel veel plezier mee. Succes!